Ga er maar aan staan. De opgaven van het waterschap zijn groot en worden alleen maar groter. Als ChristenUnie nemen we daar verantwoordelijkheid voor. Dat doen we met zorg voor de aarde en alles wat daarop leeft. Door gebruik te maken van natuurlijke energie. Bij voorkeur geleverd door het water. Op een manier waarbij we zo min mogelijk gebruik maken van grondstoffen. En de grondstoffen die we gebruiken weer opnieuw kunnen gebruiken. Op een veilige manier. Samen met anderen. Tegen een scherpe prijs. Waarbij we nu doen wat moet en voor later doen wat nu al kan. En waarbij we de rekening niet doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Maar u en ik, wij hebben geen geldboom in de tuin. En de kosten worden alleen maar hoger. De ChristenUnie vindt dat degene die de kosten veroorzaakt, ze ook moet betalen. En degene die het grootste belang heeft bij het werk van het waterschap, betaalt ook de hoogste rekening. En al die kosten die we voor ons allemaal maken, moeten op een eerlijke manier verdeeld worden. Waarbij we wel de mensen met een kleine beurs willen ontzien. Wij staan er klaar voor. U op 20 maart ook?